Hoi allemaal, ik sta hier bij de warmoesierskade nummer 25 in Gouda. Zoals je misschien wel weet, de warmoesierskade is heel centraal gelegen, dicht bij het treinstation en dichtbij het centrum van Gouda. Wij krijgen hier binnenkort een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. En Wat maakt deze woning nou zo bijzonder ten opzichte van de andere woningen die te koop staan in deze straat? Nou, dat zou ik u graag even willen laten zien. Um, een van de redenen waarom deze woning uh, echt het bekijken waard is, is dat hij altijd heel goed is onderhouden, heel netjes. Er zijn bijvoorbeeld kunststof kozijnen geplaatst, screens aan de voorzijde en rolluiken aan de achterzijde. Kortom, dit is een hele nette woning en zeker het bekijken waard. Kom je even, kom je even langs?